Goedemorgen. Nou, ik hoop dat jullie lekker hebben geslapen. Ik wel lekker geslapen, maar een beetje onrustig. Uh, het wordt een lange dag vandaag. Dus ik ga eerst maar even douchen, want ik heb het echt nodig. Zo, uh. so, nou, ik ben inmiddels gedoucht. En welkom in de eerste vlog die ik maak over mijn leven. En ik vind het eigenlijk heel erg spannend, maar ook heel erg leuk. En ik heb ook wel een hele leuke dag voor de poeg, dus wat dat betreft heb ik wel een hele goede dag uitgekozen. Um, ik heb net gedoucht, make-up gedaan, ik moet alleen nog even mijn haar doen straks. Maar ik dacht ik ga eerst even ontbijt maken. En ik laat jullie graag zien hoe ik dat doe. <laughs> ik ga een heel gezond ontbijt maken, een soort power smoothie. Um, op basis van kokosmelk. En ook met een banaan en avocado. En ook een klein beetje targa's van de wat. En dat allemaal bij elkaar in de blender en dan heb je echt een heerlijke smoothie. Zo, nou mijn power smoothie is klaar. Zo, ja. rietje erbij. Ah. Rietjes moeten. Nou, op mijn gezondheid. Mmm. <laughs> is eigenlijk heel erg lekker, want die bananen maakt het heel erg zoet. En dat um, taargaspoeder zorgt er weer een beetje voor droppige smaak. En die uh, kokosmelk die is ook echt heel erg lekker zoet. Dus het is echt... Ja, het maakt het gewoon heel erg lekker, alles bij elkaar. Ik zal even vertellen wat ik vandaag ga doen. Ik ga namelijk vandaag naar Akmaar, dus zit het bedrijf waar ik voor werk, bereis zijn. Ze bieden traineeships aan voor als je uh, hbo bent afgestudeerd of universitair bent afgestudeerd. En er is een stagemarkt op de Hogeschool in Akmaar, wat eigenlijk vlakbij het bedrijf zelf ligt. En ze vroegen of ik op de stagemarkt wil staan. Dat is natuurlijk heel erg leuk om met studenten te praten, kijken wat zij willen doen na hun opleiding. En Um, er wordt ook gespeeddate, want ze zoeken ook nog twee nieuwe stagiaires, heb ik begrepen. Dus uh, daar heb ik wel heel erg veel zin in. En ik vind het ook echt heerlijk, want als je maar achter mij kijkt, de zon schijnt. Dus het is echt een hele lekkere dag ook vandaag. En wat ik vanavond ga doen, ik kom dan best wel laat thuis, want er ligt ook maar licht. Ja, twee, op twee uur treinen vanaf Arnhem. Dus dat is wel even een eindje. Maar um, ik ga vanavond ga ik tennissen. Dus dat is misschien ook nog wel leuk om even mee te nemen in deze vlog. Um, ja, ik heb dus nog nooit eerder gevlogd. Dus ik uh, hoop een beetje dat ik het goed doe. <laughs> ik zal ook even mijn outfit laten zien. Misschien is dat wel leuk. Um, ik ga ook mijn haar iets met de krul doen. Want hoe um, heet het? Ik, uh, ik heb mijn haar even <laughs> nu niet gewassen. Oké, okay, dit is mijn outfit voor vandaag. Ik heb een broek aan van de Zara. Met van die uh, vlakken op de knie. En mijn blouse is ook van Zara. En ik moet nog even kijken welke schoenen ik aan zal doen. Ik heb nu nog blote voeten. Oh, daar gaat het snoer. Ik dacht aan deze schoenen. Van de van haren van de Ellie Goulding collectie. Of mijn hakken, omdat ik ook dol ben op hakken. O, mijn hakken staan hier. Dus dat weet ik nog niet helemaal, wat ik verder ga aan doen En nog een jasje hier overheen, sowieso. Uh, maar daar kan ik nog even over nadenken. Dus uh, even mijn smoothie opdrinken en mijn haar doen. En dan ben ik er helemaal klaar voor. Zo, ik ben even aan het bedenken wat ik met mijn haar ga doen. Want ik heb het een aantal dagen niet gewassen. Dus het is een beetje plat. Ik uh, breng even wat uh, hittebescherming aan in mijn haar. En dan ga ik het krullen en dan hopelijk ziet het er dadelijk heel erg leuk uit. Ik heb gisteren gesport, we hadden een trainerdag en ik krijg al twee uur om te sporten bij de sportschool. En ik heb zo'n app, Trainer heet die En uh, dan kun je allemaal oefeningen doen, speciaal voor je billen. En dan heb ik echt heel erg spierpijn in mijn billen. Dus het, het werkt in ieder geval wel. <laughs> Dus ik moet het nu gaan uitborstelen en ik hoop dat het leuk wordt. <laughs> Altijd weer spannend. Hé, hey, dat is helemaal niet gek. Het is eigenlijk vrij mooi. Ik ben er blij mee. Okay, het enige wat ik nu nog moet doen is een jasje uitkiezen. En ik heb hier achter mij al mijn jasjes. <laughs> ik weet nog niet precies wat ik aan zal doen. Um, ik denk... Even kijken. Ik denk of deze met het ruitje, die vind ik heel erg leuk. Uh, even kijken. Die met het ruitje is leuk. Um, ik vind... Deze ook wel heel erg leuk. Beetje licht beige. Misschien dat ik die maar aan doe. Ja. Dat is een goed idee. Kijk die binnenkant. Die is zo leuk. En deze is gewoon van H&M. <laughs> ik denk dat ik dan deze schoen erbij aan ga doen. Want dan komt dat mooi terug met mijn jasje, die kleur. Zo, en dan is mijn outfit helemaal voor elkaar. Mijn haar zit goed. Even mijn tas inpakken en dan kan ik richting het station Oh, nou ook maar toe te gaan. Zo, nou onderweg naar het station. En moet je zien hoe lekker weer het is. Helemaal blauwe lucht. En ik woon in de stad, dus ik kan gewoon zo makkelijk naar het station toe lopen. Hoe chill is dat? En um, op het ga ik natuurlijk eerst rechtdoor naar de Starbucks, want ik ben echt dol tol van Starbucks. Ik moet heel erg lang in de trein zitten, dus een lekker drankje kan ik dan wel gebruiken. Hey jongens, nou ik ben net thuis. En ik had vertraging met het terrein, dus het was een beetje chagrijnig. Maar toen zag ik dat hier in Arnhem nog steeds de zon schijnt. En uh, werd gevraagd of ik lekker mee ga eten op het terras aan de Rijnka. Dan kun je echt heerlijk zitten. Dus dat ga ik doen. Uh, ik zit alleen even te bedenken of ik mezelf zou omkleden. Dat ik natuurlijk best wel, ja, mm, niet echt zomers kleding aan heb. Maar ja, ik moest straks ook omkleden voor tennis. Dus misschien een beetje dubbel werk. In ieder geval, oh, nu even tijd voor... <laughs> het was ook een hele leuke dag op het werk, met allemaal mensen gepraat die stages zochten en te kijken wat vinden zij belangrijk, wat voor stage zoeken zij, wat vinden zij in een bedrijf belangrijk. Het was heel interessant en leuk. Dus uh, dan maar op naar het terras. <laughs> hey, <dat>? ja, <laughs> Zo, nou, ik zit inmiddels aan een uh, heerlijke rosé. Hey jij Maarten. Yo, Maarten hier! Het is normaal. Ik zal even Joël wel bellen voor je, oké? Okay? <laughs> sowieso. Maar het is wel echt genieten hier. Maar stel even voor wie ben je? Ik ben Joël Beukers. <laughs> nou, <aangenaam. laughs> Oké, okay, laat maar zitten. Goeie poging. Sorry, sorry, sorry, sorry. Oh wat awkward dit. Nee zeg even iets leuks op zetten. Ja, ik ben Maarten, hoi. Hoi. Hoi Maarten, wat drink je? Lieve YouTubers. Wat drink je Maarten? Spa blauw. Cheers. Ik <laughs> drink helemaal geen spa. Lekker gezond. Ja, gele spa blauw. Uh -huh. Oké, okay. eerlijk ja, heerlijk hier en Tom. Genieten. Wel verdienen na zo'n dagje werken. Geen niet te liken, abonneer je op mijn kanaal. Maarten toegang, YouTube .com. Ja, Maarten. Oh Oké, okay, snel afsluiten dit. Foodie time. Lekker man. Jij hebt wel echt lekkere fietjes. Jammer. Zo persoon zit in een salade hè? Heb... Ja, ik ben super... Ik ben gezond bezig en ik ga dadelijk nog even tennissen. Dus niet te zwaar op te maken. Ik ga wel sowieso wat frietjes uitsteden. Super gezond bezig. Ik zit echt heel erg. En ik ga ook voetbal kijken. Super gezond. <laughs> ik ga sowieso wat friet uit jou mm. Oké, okay. nou, goeiemappetie. Bon ah, zo, ik ben helemaal aangekleed en uh, wilde eigenlijk vanavond met mijn tennis uh, leuke rokjes aandoen. Maar het gaat dus heel hard regenen, dus ik heb mijn rokje hieronder onder gedaan. En ik, hoop, ik denk niet dat ik mijn broek uit ga doen vanavond, maar we zullen zien. Ik heb wel heel erg veel zin in tennis. En uh, heb je al verteld wat je gaat doen met tennis? Uh, oh ja, vanavond gaan we voorhand oefenen en backhand. Dus uh, daar heb ik wel zin in. Uh, en wat is je favoriete slag? Over het net. <laughs> Over het net, en waar moet je altijd op letten? <laughs> waar ik op moet letten, oh ja, um, goede, dat je goed staat, meebeweegt. Een naar het net. Ja. Oh ja, en een biertje over je schouder. En? Ja. Waar moet je voor mij altijd op letten? Uh, in beweging blijven. In beweging blijven. Nee, laat in beweging. Oké, okay, nu ga ik. Doei! Nou, jongens, ik ben uh, net terug van de tennisles. En het ging op zich best wel lekker. Uh, we moesten van die torentjes met ballen kapot slaan, zeg maar. Dat ging echt heel erg goed. We gingen backhand en voorhand oefenen en het ging eigenlijk helemaal niet heel erg slecht. Soms sloeg ik ze wel echt, nou ja, net in. <laughs> en dan denk je echt zo, ah oh, shit. Maar, uh, nou, andere ballen sloeg ik weer heel erg mooi. Dus het is wisselvallig. En ik ben nu best wel moe, ik heb ook heel veel dorst, ik ga nog even een paar glazen water drinken. En um, ik ga ook even snel het songfestival terugkijken, want ik ben natuurlijk heel erg benieuwd hoe Eugene het heeft gedaan. Ik ben echt wel een Eugene-fan, ik vind ze heel erg leuk. Ik vind het ook gewoon leuk dat Nederland uh, ja, um, wordt gerepresenteerd door drie van die superleuke meiden die fantastisch kunnen zingen. Nogal een verschil met uh, andere jaren. <laughs> Ja, ik <laughs> Maar en daarna ga ik lekker slapen. Dus, uh, nou, dit was eigenlijk mijn eerste vlog die ik heb gemaakt over een dag uit mijn leven. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En uh, ja, ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Uh, heb je nog tips over mijn vlog? Of uh, suggesties? Of vragen? Of uh, vind je dat ik er meer moet maken? Laat het me weten. Het is, best wel, het is best wel veel werk eigenlijk om te vloggen. Je wil, je wil alles filmen. Je moet er echt de tijd voor nemen. Je bent er best wel veel tijd mee kwijt. Je moet dadelijk ook gaan editen. Oh, <lacht> Dat gaat het worden. Maar eh, nou, in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie je graag de volgende keer. Geef een duimpje omhoog als je het leuke vlog vond. En eh, vergeet niet te abonneren als je vaker van zulke vlogs wil zien. Of misschien wil je wel hele andere video's zien. Laat het me dan ook weten. Want ik wil graag een beetje, ben een beetje aan het aftasten. Welke kant ik op wil gaan met mijn YouTube kanaal. Dus anyway. Um, alvast wel tristen voor nu. En ik zie jullie de volgende keer. Doeg.